Leren voor het examen. De moeilijkste examenopgave nog een keer uitgelegd. Hey hoi, dit filmpje gaat over de lastigste examenvragen van het HAVO schrijken van 2018. En met lastig bedoel ik de vragen die in dat jaar door leerlingen die in de schrijfzaal zaten te zweten, het slecht waren gemaakt. Vraag 18 is de eerste. Er staat een stof bixine en we moeten uitleggen waarom die minder wordt, de hoeveelheid ervan, als die in Zonlicht komt. Dat moet aan de hand van de structuurformule. Dus ik ga eens kijken wat ik in die structuurformule als opvallend ding zie. En dat zijn een heleboel C-dubbele C-bindingen. Dus dat schrijf ik ook even op. Wat weten we van die C-dubbele C-bindingen? Die zijn gevoelig voor UV. Die kunnen dan openklappen. Wat is het gevolg? De stof reageert dan weg. En dan heb je dus minder van de stof. Gaan we de conclusie trekken, dus de hoeveelheid bixine wordt minder. Nou, vergeet niet om zo'n conclusie ook echt te trekken. Hij moet logisch volgen uit je verhaaltje erboven. En in de vraag staat eigenlijk al wat de conclusie zou moeten zijn. Nou, dat die uh, dubbele bindingen gevoelig zijn, die CWC voor UV, dat is een weetje. En dat wisten veel leerlingen blijkbaar niet in 2018. Nou, wil je weten wat je allemaal wel moet weten voor het examen? Kijk op de samenvatting, die staat op schijkendehvwo.nl ik ga je naar vraag 19, en die vraag is lastig omdat er heel veel tekst staat. Je moet een hele hoop dingen combineren. Het woord overmaat staat ook in de vraag, en dat betekent dat het te veel van iets is. Nou, in dit geval hebben we een reactie waarbij H en O-reageren, en, en we moeten gaan uitleggen waarom het zwavelzuur, daar zit H in, een overmaat is. Dat betekent eigenlijk dat er meer H is dan O-. En min. Want je ziet dat ze reageren in een verhouding van 1 op 1. En als ik zeg meer, dan bedoel ik meer mol. Dus dat betekent dat ik eigenlijk van beide, van H plus en OR min, het aantal mol moet gaan uitrekenen. En daarna moet gaan concluderen dat er meer mol H plus is. Nou, hier het rekenschema. We gaan straks rekenen met de molariteit. Die zag je misschien al staan in de vraag. En molariteit is de concentratie in mol per liter. En dat moeten we naar de mol rekenen. Dus dan doe je het keer het aantal liter oplossing. Hoe nou, gaat het met deze vraag? Ik ga gewoon de tekst scannen op getallen. En dan kom ik eerst tegen 200 kilogram zaden. Die doen we hier niet toe. Nou, dan zien we hier staan 400 liter 0,014 molair. En dat molair betekent mol per liter. Van natronloog. En natronloog is Na plus en OH min. Als je 1 mol van Na plus en OH min hebt, zit er ook 1 mol OH min in. En daar moeten we aan rekenen. Het nou, rekenstapje is dan dat we het aantal liter keer het aantal mol per liter doen. He, keer kun je ook zien aan de eenheden. He, liter keer mol per liter. Dan haal je een hoeveelheid over in mol. 5,6 mol. Gaan we verder lezen in de vraag, dan zien we nog een keer na het vanhoog. Dit keer 300 liter en 0,0063 mol per liter. Nou, dan komt er 1,89 mol OH- uit. En die twee komen in hetzelfde vat. Ze komen allebei in vat 1 bij elkaar. Het is allebei OH- dus ik mag de hoeveelheden gewoon optellen. Dan kom ik uit dat er in totaal 7,5 mol OH- is. Nou, gaan we verder naar beneden. Hier staat het zwavelzuur. Daarvan hebben we 3 liter 1,9 mol per liter, dus 5,7 mol zwavelzuur. Nou, dan denk je misschien heel wat raar. Er moest toch meer mol zwavelzuur zijn dan oh En we zien hier dat er meer oh is. Maar we moeten even goed lezen, in de vraag staat er nog een zinnetje. Namelijk dat er 2 mol h reageert per mol zwavelzuur. Dus er moet keer 2. Dus je hebt dus 2 keer 5,7, dus 11,4 mol h En dat is wel meer dan die 7,5 moet natuurlijk nog even concluderen. Er is meer mol H dan min. Dus zwavelzuur is inderdaad in overmaat. Gaan we naar 20. Hier een heel ander soort vraag. Wel weer over bixine. En dit gaat over norbixine. Het wordt gehydrolyseerd. En dan krijgen we dat de stof links, die stof rechts wordt. En nog een stof. Hydrolyse betekent. Dat een grote stof en water reageren tot kleinere stoffen. Dus als we een reactievergelijking gaan hebben, dan moeten we water voor de pijl zetten. Kijk ook nog even naar het verschil. Want die stoffen zien er ingewikkeld uit, moet je niet door het afleiden. Het verschil is eigenlijk dat je bij Bixine een CA3 groep hebt en dat bij Norbixine daar een haatje staat. En verder zijn die hele stoffen precies hetzelfde. Als ik een vergelijking maak, dan krijg ik dus bixine en water voor de pijl en norbicyne na de pijl. De CA3 moet vervangen worden door een H en dan moet hier dus nog iets komen waardoor de vergelijking klopt. Nou, die CA3-groep moet dus in die nieuwe stof komen en er komt nog een OH-groep bij. Dat komt omdat van dat H2O één haatje hier gaat zitten in dat norbicyne en de OH gaat daar zitten. Je kunt ook zeggen, natuurlijk dit is een ester, en bij hydrolyse ontstaan een carbonzuur en een alcohol. Maar in ieder geval is dit het antwoord, methanol, en je moest daar de structuurvermiddel van tekenen. En structuurvermiddel is dus een tekeningetje. Gaan we weer naar de laatste vraag, 21, ook een beetje een weetvraag. Hier ging het over chromatografie, je kent het denk ik wel uit de derde klas, en je moest vertellen op welke twee verschillen in stof-eigenschappen dat berust. Hier zie je het schema van de scheidsmethode, kun je eigenlijk gewoon aflezen wat daar het antwoord is. vermogen en oplosbaarheid. Dus de oplosbaarheid in de vloeistof, de loofvloeistof, die de kleurstof mee omhoog neemt, als het goed oplost, dan gaat het makkelijk mee omhoog. En dat vermogen, adsorptievermogen, wordt het ook wel genoemd, betekent hoe blijft het zitten aan het papier, aan de dunne laag. Nou, als dat goed is, dan blijft hij dus juist laag zitten. Nou, ik noemde net al, uh, examentraining met meer oefeningen en dat soort dingen, scheikendehvwo.nl. En als laatste, je kunt meedoen aan de 30 dagen scheikende challenge. Niet om een fantastische fitgirl of fitboy te worden, is ook allemaal prima als je dat wil natuurlijk. Maar ook scheikende zijn heel goed te trainen. Nou, meelharing, Haring, Renate Boksem en ik hebben dat met z'n drie bedacht. Via scheikendehvwo.nl kun je uh, alles daarover vinden. En als je vragen hebt, kun je die ook daar stellen of via Instagram via schaikenhvw.nl. Blijf heel veel oefenen. Ik zei net al, schaiken samen zijn te trainen. En heel veel succes straks in de gymzaal op 31 mei met het allerlaatste examen.